We zijn onderweg naar de tweede pony. Deze is drie jaar oud en uh, ik ben benieuwd. Zij is nog wel een beetje oe, groen, maar dat maakt niet uit. Ik vond het best leuk. Nou, zo, ik vind het best leuk om er naar te gaan kijken. Ja, dus ik ben... Het is in de buurt van Utrecht. Ja. Even kijken. ja. We zijn net langs de Universiteit Utrecht gereden, dus uh, ik ben benieuwd. We'll Nou, ik heb naar die pony gekeken. Um, toen ik hem uit de box had, was hij een klein beetje sloom, maar dat maakt niet uit. En um, heb ik... Um, met hem naar... Heb ik hem... Heb ik gelopen naar de poetsplaats. Ik heb ik hem gepoetst. Toen... Oh, hebben we hem opgezadeld, peeskappen omgedaan. En is het andere meisje gaan rijden, omdat ze... Nogal jong is, en daarna ben ik gaan rijden. Het ging best goed, en dan heb ik ook een sprongetje gemaakt. Die pony, die de eerste keer bij, de tweede keer ging die er overheen, en ook een keer gooide die heel de hindernis om, maar uh, sprong er daarna er toch weer overheen. Dus daar heeft mijn moeder en ik wel iets van geleerd: van. hé, hey, dat kan. En dit wordt, en ik heb zelf deze pony gezegd van nee, omdat die nog zo groen is. En ik had niet echt een klik met hem. Ik had aan de ene kant wel gehoopt dat ik dat had, omdat um, bel gaat toch bijna weg. En dan is het handig als ik dan een pony heb. Maar dat heb ik nu nog niet. Dus dat is een beetje jammer. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. hou hier op ons kanaal. En als je toch bezig bent, klik op belletje. En dat is wel fijn. En zie ik jullie de volgende keer Doei!